Mogelijk gemaakt door CootLife.nl Scheveningen Nieuws En Wielo Onderhoudsbedrijf Goedemiddag allemaal dag allemaal Ik heb Berber afgezet bij oma en Brian en ik gaan naar het museum. We gaan naar het museum toe. Zijn we een tijd geleden al geweest met Brian. En ik wil wel zien wat de nieuwe expositie doet. Het is, uh, gaat over ridders en kastelen. Ben benieuwd. Wil je eruit? Nee. Wil je blijven zitten? Nou dan gaat mijn papa alleen naar het museum hoor. Oh wil je er toch uit? Nou dan maakt papa je riem los. En dan kan je zelf helemaal klimmen. Dat hebben wij goed geoefend. En waar gaan we dan heen? Dan gaan we naar de stoep hè? Dat is de stoep niet. Waar gaan we naar de stoep? Kom, we gaan naar het museum. Waar gaan we heen? Museum, ja. wat zei je? Ja. Geen een hand. Ja. We willen toch een hand? Ja, we gaan naar het museum. Ja. Hier zijn we als geweest toen je nog kroop. Hier is de ingang. Mama. Ja. Zeg maar, hallo mama. Oeh. Goed gedaan. Kom maar. Kom maar. Zo groot, jongens, stel. Geen hand meer die valt. Nou, een nieuwe museumreview. Ja. Wat zeggen we dan? Welkom bij een nieuwe museumreview van Brian Romein en papa van de familie Romein.nl. Gaan we naar binnen? Ja. Oké, okay, kom. Zie je? Ja, dat is een lift, hè? Hij komt naar beneden voor jou. Maar we hoeven nog niet met de lift, hè? Zie je dat? Komt hij naar beneden, hè? Ga maar rondkijken. Ga maar rondkijken. Wat is dat? Een kaart mag je pakken. We gaan nou? Ga je mee? Daar gaan we weer. Wat is dat allemaal, Brian? Opa. Ja, moeten we even iemand in de studio halen? Maar ik weet niet wat hij bedoelt. Papa doet het een beetje verkeerd. Welkom in de klimaatstuur. Ja, het is proberen. Ga zitten en start jouw uitzending. Papa? Heb jij maar filmen? Ga maar filmen. Hoe ja. op De camera letten, hè? Ga maar doen. Ja, even goed kijken. Helpen! Helpen! Helpen! Hallo, Hallo, en nee, niet zwaaien. Hey. Nee, die zeggen dag allemaal. Nou, conclusie van het museum in Den Haag. Een dikke negen. Leuk museum. Veel voor jonge kinderen te doen. Maar ook voor wat oudere kinderen. En uh, ik vind het gewoon een uh, geslaagde dag weg. En je zou er zelfs een hele dag van kunnen maken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door CootLife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.